jij ook helemaal klaar met die saaie kerstverlichting? Zou het niet veel leuker zijn als je hem zelf zou kunnen programmeren? In deze missie gaan we daarom de kerstverlichting hacken. Hey, leuk dat je meedoet aan deze Skills Dojo missie Op skillsdojo.nl vind je nog een heleboel andere leuke missies voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Je kunt de missies thuis of op school doen. Ga bijvoorbeeld een app of een website bouwen, robots programmeren of uitvinden met de microbit. Maar in deze missie gaan we dus de kerstverlichting hacken. Wat heb je daarvoor allemaal nodig? Als eerste heb je een decoratie kerstverlichting van 3 volt nodig om te hacken. Deze bijvoorbeeld van Ikea voor 2,99. Maar bij Xenos hebben ze er ook een heleboel. De action heeft vast ook wel wat. Maar je kunt natuurlijk ook de kerstverlichting van je buurvrouw lenen. Als je hem toch niet meer nodig heeft. Belangrijk is, is dat je verlichting uit LEDs bestaat en dat die werkt op twee batterijen. Als dat zo is, dan kun je hem via je microbit wel aansturen. Als voorbeeld gebruik ik deze kleurige ledjes die ik op AliExpress heb besteld. Alle links vind je hieronder. Nou, je hebt dus nodig. Een decoratie kerstverlichting van 3 volt. Je microbit. Een battery pack. Twee batterijen. Een laptop of computer met internet een USB-kabeltje, een kniptang, plakband of tape. En iets om je kerstverlichting in te hangen. Bijvoorbeeld een Lego kerstboom of een kartonnen kerstboom. De link naar het schabloon voor de kartonnen kerstboom vind je hieronder. Wil je deze boom maken? Dan heb je ook nog een printer en een schaar nodig. Maar het leukste is natuurlijk als je zelf iets verzint. Heb je nog geen microbit? Hieronder staan een aantal links naar shops waar je er een kunt bestellen. Zelf vind ik de microbit koffer het leukst. Als je nog niet alle materialen hebt, kun je ze nu gaan verzamelen. Terwijl je dat doet, kun je deze video het beste even op pauze zetten. Dat doe je door hier in het midden één keer te klikken of twee keer te duwen als je een tablet hebt. Probeer het maar en verzamel de materialen. Wat we gaan doen is de kerstverlichting losknippen van zijn stroomvoorziening. Vervolgens koppelen we de kerstverlichting aan de microbit en schrijven we een programmaatje dat de lampjes gaat aansturen. De kerstverlichting is eigenlijk een elektrisch circuit. Een elektrisch circuit is een pad gemaakt van draden waar elektronen doorheen kunnen stromen. Een batterij of een andere krachtbron zorgt voor de kracht, de spanning waardoor de elektronen kunnen bewegen. Wanneer een negatief stroomdeeltje botst met een positief elektrisch deeltje, verliezen ze energie. In het ledlampje wordt deze energie omgezet in een lichtstraal. De plus, het gedeelte waar de stroom doorheen gaat, wordt altijd aangegeven met een rode kleur of een rode draad. De min of aarde Ground in het Engels is altijd zwart. Wil je nu meer weten over elektrische circuits en leds? Doe dan deze missie. Maak een lichtgevende monster badge. Door de kerstverlichting los te knippen van zijn stroomvoorziening verbreken we het elektrische circuit. Zet deze video's dadelijk even op pauze en knip eerst je kerstverlichting los van zijn batterij. Verwijder op deze manier het plastic omhulsel van de draad. Ik knijp in de tang, maar net niet hard genoeg om de draad door te knippen. Dan draai ik de draad en trek ik het plastic eraf. Zorg dat je ongeveer 2 cm draad vrij hebt. Dit is best lastig. Lukt het je niet meteen of knip je per ongeluk de draad door? Geen probleem. Gewoon opnieuw proberen. Lukt het echt niet? Vraag dan een volwassene om je even te helpen. Succes! Zet de video maar even op pauze. Als je naar je microbit kijkt, zie je hier 3V en GND staan. 3V staat voor 3 volt en GND staat voor Ground, of aarde in het Nederlands. De 3 volt is de plus en de ground is de min. Met deze twee connectors of aansluitpunten kun je een elektrisch circuit maken. Want als je de draden van de verlichting aan deze twee connectors koppelt en het juiste programma schrijft, krijgen de ledjes weer stroom. Je maakt dus een nieuw elektrisch circuit en dan zullen ze weer gaan branden. Sluit nu je microbit met de USB-kabel aan op je laptop of pc. En probeer het maar eens. Je moet wel even opletten dat je de plus van de microbit aan de plusdraad van de verlichting koppelt. Anders is het circuit niet op de juiste manier rond en zullen de lampjes niet gaan branden. Branden ze dus niet meteen, wissel dan de draadjes om. Oh ja, en let op, verbind nooit de 3 volt van de microbit direct aan de ground. Dan kan het circuit zijn energie niet kwijt en ontstaat er kortsluiting. Zet deze video maar even op pauze en houd de draadjes tegen de 3 volt en de ground. Start nu je browser en navigeer naar makecode.microbit.org en start met een leeg nieuw project. Alleen, er is één probleem. We kunnen de ground niet programmeren. Daarom gaan we in plaats van de ground een pin aansluiting gebruiken. Pin 1 bijvoorbeeld. De stroomtoevoer naar de lichtjes blijft constant, via de 3 volt connector. En met een paar regels code gaan we het circuit sluitend of niet sluitend maken. Als het circuit gesloten is, branden de ledjes wel. Is het circuit niet gesloten, dan branden de ledjes niet. Ik neem het de hele tijd blokje code. En voeg daaruit pinnen twee keer het blokje digitaal schrijf pin 0 naar 0 aan toe. Bij het eerste blokje verander ik pin 0 in pin 1. En de 0 in een 1. Bij het tweede blokje verander ik alleen de pin 0 in pin 1. Nu jij. Zet de video maar even op pauze terwijl je deze code schrijft. Vervolgens sleep ik uit basis het blokje pauzeer tussen de twee pinblokjes en verander de 100 in 200. Ik kopieer het blokje via de rechtermuisklik en plak het tweede pauzeerblokje onder het tweede pinblokje. Als je nu naar de microbit op je scherm kijkt, zie je de pin 1 connector oranje knipperen. Onze code opent en sluit nu continu het elektrische circuit. Wat denk jij dat er gaat gebeuren als je de draadjes op de juiste manier zou aansluiten? Precies, ze gaan knipperen! Als je wilt, kun je eens uitproberen wat er gebeurt als je in plaats van 200, 400 of 50 invult als waarde in het pauzeerblokje. Zet de video maar even op pauze en maak je script af. Nu testen. We gaan de code naar je microbit sturen. Om de code naar je microbit te sturen gaan we deze eerst downloaden naar je computer. Ik geef mijn script eerst even een naam. Kerst. En druk dan op het save-icoontje. Het script wordt nu automatisch gedownload. Start hij bij jou niet automatisch met downloaden? Klik dan onderin op de knop download. Bij mij komt het bestandje in de map downloads terecht en het heet microbit kerst. Nu jij. Zet de video even op pauze, terwijl je jouw code een naam geeft en download. Ik had mijn microbit al aangesloten, dus sleep ik nu het bestandje microbit kerst naar mijn microbit. En hop, hij staat erop. Nu jij. Koppel nu de microbit los van je computer. Hij krijgt geen stroom meer, dus sluiten we eerst de batterijen aan. Dat doe je door de batterijen in de houder te plaatsen en vervolgens dit stekkertje op de microbit aan te sluiten. Houd nu de draadjes tegen de 1 en de 3 volt connectors. Doet hij het niet? Dan zou het kunnen zijn dat je de plus en de min verkeerd om hebt. Wissel dan de draadjes om. Doet hij het? Cool. Maar weet je wat nog leuker is? Omdat de kerstlampjes parallel geschakeld zijn, kan ik de draden nog eens doorknippen. En toch blijven de andere lampjes branden. Parallel geschakeld betekent eigenlijk dat elk lampje een eigen circuit vormt. Ik kan de draden doorknippen en toch blijven de lampjes die nog steeds een circuit vormen, branden. En zoals je waarschijnlijk al gezien had, heeft de microbit niet één, maar drie pinnen. Pin 0, pin 1 en pin 2. Wat ik nu ga doen is het stukje losgeknipte kerstverlichting aan pin 0 koppelen. Nu jij. Knip een stuk van je kerstverlichting af en maak weer 2 centimeter van iedere draad vrij. Let wel even op, dit lukt niet bij alle soorten kerstverlichting. Het type dat ik gebruik met de koperen draad kun je wel losknippen, maar het losse gedeelte is niet meer te verbinden met de microbit, omdat er geen goed geleidende contactpunten aan deze draad zitten. Ik gebruik daarom twee setjes verlichting. Het beste wat je kunt doen is het gewoon zelf even onderzoeken. Wat werkt wel en wat werkt niet. Zet de video maar even op pauze. Sleep nu in de code editor. Twee keer het blokje digitaal schrijf pin 0 naar 0 naar je werkveld. En plak ze onder de beide pinblokjes die er al stonden. Verander ook de tweede 0 in een 1. Sluit je microbit weer aan op je laptop met de USB-kabel, druk op save of download. En sleep de nieuwe code naar je microbit. Koppel hem los en sluit de batterijen aan. En weer testen. Als je zeker weet dat alles werkt, kun je de draadjes met een stukje tape vastzetten. Nu jij. Zet de video maar even op pauze. En als je wil kun je ditzelfde nog een keer doen. Er is immers nog een pin vrij. Zou jij weten hoe dit moet? Als je nog zin hebt kun je dat proberen. Vergeet ook niet je code aan te passen en deze weer opnieuw naar je microbit te sturen. Je hebt in ieder geval een medaille verdiend. Top. Nu nog een mooie toepassing voor je gehackte kerstverlichting zoeken. Hieronder bijvoorbeeld. ...vind je een schabloon om een kartonnen kerstboom te maken. Knip de onderdelen uit... ...tikken ze over op karton... ...knip ze opnieuw uit... ...en plak je boom in elkaar en hang de gehackte lichtjes in de boom. Maar je kunt ook een boom van Lego bouwen of iets heel anders bedenken. Wat je ook bedenkt, lijkt me tof als je jouw gehackte kerstverlichting met ons deelt op Facebook of Instagram.